Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over verkoudheid. Er zijn meerdere namen voor verkoudheid die eigenlijk een beetje door elkaar worden gebruikt. Zo wordt een verkoudheid meestal een acute rhinocinositis genoemd, of een acute virale rhinitis, of coriza. Een andere veel gebruikte term is neusverkoudheid, of heel erg gegeneraliseerd bovenste luchtweginfectie, waar onder andere verkoudheid onder valt. Een verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in je neusholte, keelholte en of je sinussen. Dit komt heel erg veel voor. Iedereen is wel eens verkouden. Gemiddeld zijn volwassenen met een goede gezondheid twee tot vijf keer per jaar verkouden. En voor kinderen is het gemiddelde dat ze zes tot tien keer per jaar verkouden zijn. En natuurlijk met name in de wintermaanden. Het wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn meerdere virussen die voor een verkoudheid kunnen zorgen maar vaak is het een variant van het rhinovirus. Het rhinovirus is een enkelstrengs RNA-virus, wat een onschuldig maar besmettelijk virus is dat je oploopt door vochtdruppeltjes in je omgeving om je heen. Als besmette mensen hoesten of niezen, dan komen er virusdeeltjes in de lucht en eventueel aan hun handen en dus alles wat ze vervolgens aanraken. Jij ademt het in of je krijgt het ook aan je handen en zo kan je jezelf besmetten. Je ziet dit met name in slecht geventileerde ruimtes waar mensen wel dicht bij elkaar komen, zoals het openbaar vervoer, scholen en in huis. Vandaar dat je verkoudheid ook met name in de wintermaanden ziet, je zit vaker binnen vanwege het weer en de temperatuur en ook hierdoor wordt er minder vaak een raam opengezet. Het virus hecht zich aan de epithelcellen van jouw bovenste luchtwegen. Eenmaal in de cel gaat het daar ontsteken. Het epithel zwelt op, en gaat meer slijm aangeven. In een paar van die epithelcellen gaat het virus zich ook vermeerderen om zo nog meer naastgelegen cellen te infecteren. Zo kan het dus uiteindelijk in je neus, in je keel en in je sinussen terechtkomen. De symptomen herken je waarschijnlijk meteen. Niezen, hoesten, verstopte neus, loopneus wat naar voren de bekende loopneus geeft, of naar achteren wat we post-nasal drip noemen. En natuurlijk ook nog keelpijn. Ook heb je er vaak algehele malaise bij, wat algeheel niet lekker voelen betekent. En in sommige gevallen kan je er ook hoofdpijn, verhoging of milde koorts bij hebben, heesheid als je stembanden ook ontstoken zijn, en oorpijn of zelfs een oorontsteking. Een verkoudheid duurt meestal 3 tot 5 dagen, waarin je echt heel veel last hebt en daarna kan het nog een aantal dagen tot 2 weken duren voordat het helemaal over is. Bij een verkoudheid is het eigenlijk nooit nodig om naar de huisarts te gaan. Pas als er tekenen zijn dat het iets anders zou kunnen zijn, dan neem je contact op met de huisarts. Zoals het duurt langer dan twee weken. Je hebt hoge koorts, koorts die vijf dagen duurt, behalve bij kinderen die jonger zijn dan drie maanden, want dan bel je natuurlijk dezelfde dag nog. Als je benauwd bent of als je een piepende ademhaling hebt of als je suf wordt. Dat zijn tekenen dat het meer kan zijn dan een verkoudheid. Een behandeling voor verkoudheid bestaat niet. Er is geen medicijn waardoor het sneller overgaat, of waardoor het voorkomen wordt dat je het krijgt. Maar we kunnen natuurlijk wel symptomatisch behandelen. Neem bijvoorbeeld een neusspray met fysiologisch zout of met xylometazoline, zoals Otrivin om je neus weer te openen. Xylometazoline mag je maar maximaal één week gebruiken. Waarom hoor je zo als we het over chronische verkoudheid gaan hebben? Verder is het belangrijk dat je hoest of niest met een zakdoek voor je mond en je neus snijdt in een papieren zakdoek die je daarna ook meteen weggooit, niet hergebruiken dus. Geen zakdoek bij de hand, hoest dan in je elleboog en juist niet met je hand voor je mond zoals altijd geleerd wordt. Stomen wordt in principe niet aangeraden omdat het niet wetenschappelijk bewezen is dat het helpt. Als het al een effect heeft, is het waarschijnlijk meer het kalmerende effect van stomen en niet het stoom zelf. Gebruik dan hierbij water van maximaal 60 graden en ook geen andere middelen erdoorheen zoals zout of menthol, want dat helpt niet en het zorgt juist voor extra irritatie van de sluimvliezen. Antibiotica werkt niet tegen een verkoudheid, want antibiotica werkt alleen tegen bacteriën en een verkoudheid wordt door een virus veroorzaakt. Ook extra vitamine C helpt niet als je verkouden bent. Als je altijd gezond eet en je een constant een goede vitamine C spiegel hebt, dan helpt dat wel tegen het verkorten van de verkoudheid met ongeveer 10%. Dus in plaats van 10 dagen ziek ben je dan 9 dagen ziek. Het helpt niet voorkomen dat je ziek wordt. En als je al ziek bent, dan heeft extra vitamine C ook al geen effect meer. De beste manier om verkoudheid zoveel mogelijk te voorkomen is gezond eten, voldoende bewegen en voldoende slapen. Was je handen regelmatig als mensen om je heen ziek zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat je jezelf besmet. Hoest en nies in een papieren zakdoek die je meteen weggooit om te voorkomen dat jij andere mensen besmet. De termen verkoudheid en griep worden vaak door elkaar gebruikt. Als iemand verkouden is, wordt dat nog wel eens beschreven als grieprug, een griepje of zelfs iemand heeft de griep. Maar dat klopt niet. De griep is echt een andere aandoening omdat het door een ander virus wordt veroorzaakt, namelijk door het influenzavirus. virus Bij griep heb je ernstiger symptomen zoals hoge koorts, spierpijn en het herstel duurt langer. Je ziet vaker secundaire ontstekingen en de griep kan dodelijk zijn, met name in kwetsbare groepen zoals kleine kinderen en in ouderen, heel anders dan het onschuldige verkoudheidje dus. Ook bestaat er zoiets als een chronische rhinitis wat door de patiënt vaak wordt omschreven als ik ben altijd verkouden. Je hebt dan voor een langere periode een verstopte neus. En dit kan dan gaan om een allergische rhinitis, waarbij je last hebt van een allergie voor katten, voor honden, pollen, huisstofmeid en dat soort zaken. En dat komt vaak voor bij mensen die atopisch zijn, oftewel een combinatie hebben van eczeem, astma en of hooikoorts, wat vaak ook meerdere familieleden hebben. Verder kan het ook een hyperreactieve rhinitis zijn door prikkelende stoffen zoals stof of rook, parfum of temperatuurverschillen. Andere oorzaken van een chronische rhinitis kunnen zijn anatomische afwijkingen, neuspoliepen, medicamenteus bijvoorbeeld door overgebruik van xylometazoline of teropride en in zeldzame gevallen neustumoren. Download nu ook de actieve samenvatting over verkoudheid en zo onthoud je de stof nog beter en heb je meteen een handige samenvatting. Bedankt voor het kijken!